Hoi, ik wil je gaan laten zien hoe je met Cute Creator Resources gebruikt. En uh, Resources dat zijn dus plaatjes, geluid, uh, fonts, alles wat je nodig hebt uh, aan bestanden in een game. En uh, ik ga het laten zien. Met, ik, uh, in de, ik, begin helemaal vanaf niks. We dus maken een Cute Widgets Application. We noemen hem uh, zoals hij genoemd wordt. Ja, dat is goed. Hier kunnen we Q main window pakken, ik vind de Q dialog fijner. Of we Git willen gebruiken, in dit geval niet. En uh, nou, hier is ons programma. En als we hem runnen, doet hij niks. Dat is precies evenveel als we hebben geprogrammeerd. Nou, wat we, het wat volgende stap is die we gaan doen, laten we even ah, kijken, dit is hem, hij doet niks. Nu, resources toevoegen. Wat we het dus zien op de vorm. Is als we een plaatje toe willen voegen, dan hebben we een label nodig. En een label staat hier. Schip, sleep voor doorheen. En een label heeft een ding. Het wordt een Pixmap genoemd. Wat groter: Pixmap. Daar staat Choose Resource. Maar die zijn er helemaal niet. Nou, dat, zijn, dat is precies wat we nu gaan maken. We gaan naar de linkerkant, is dus het project. We gaan rechterkant. Zo doen we doen altijd 7. Bijvoorbeeld. Rechtermuisknop. Oh, hier blijkbaar rechter. Het maakt echt uit waar je klikt. Dus helemaal bovenaan. Rechtermuisknop. Add nieuw. Dat betekent, voeg iets nieuws toe. Ga naar cute. Cute resource file. Dat is precies wat we nodig hadden. En we noemen het onze resources. Gewoon wat een coole naam is. Nu hebben we al iets nieuws. Kijk, hoppa aan de linkerkant komt dit er al bij. Nou, wat we nu gaan doen, we gaan een prefix, dat moet. Uh, dat kun ik gewoon weg laten op. Dat is een prefix, dat is een lege prefix. En dan gaan we bestand toevoegen, add files. Nou, ik heb bij downloads, heb ik toevallig een belangrijk plaatje staan van de Tyrannosaurus. Hij zegt, hey beste Richel, die staat niet in de, in de folder waar jij zit te programmeren. Wil ik hem kopiëren voor jou? Ja, kopiëren, maar voor mij naar de folder waar jij staat. En ik heb hier mijn Tyrannosaurus. Dat is prachtig. Maar als ik nu naar mijn Pixmap toe ga. En ik wil die Tyrannosaurus daar hebben. Staat hij er nog niet. Ook niet als ik op Refresh druk. Wat ik moet doen. Ik moet even op beeld of op run klik ik vind beeld is dus nog slimmer dan gaat dit programma niet runnen uh, met run gaat die beelden en dan runnen als ik nu naar de resource ga ik klik op resource root staat daar met tyrannosaurus ik klik op oké okay. dan maken we wat groter kunnen we nog zien ook en hier is mijn prachtige tyrannosaurus rex uh, waardoor dit een prachtig programma is geworden nou, ik hoop dat je door deze video beter weet hoe je een resource in Cute toe moet voegen. En ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!